Lang je stond tot hier in kasteel. Men zegt het eigenlijk niet zoveel. Maar er wordt gezegd dat hier werd gestreden tot de dood. Je had op het paard zwaaide hij schierlijk met zijn zwaard. Ten de dienste van de graaf streed hij tot de dood. Zijn ambities waren groot, van linman tot adelszoon. De renner tot de paard, zwaaide hij zierlijk met zijn zwaard. Ten dienste van de graaf strijdt hij tot de dood. Uitgetost met een ijzeren harnas, trekt hij zijn zwaard voor zijn tegenstander. Zijn een kolder blinkt door de weerspiegeling van de zon. Lang je leeft tot hier een kasteel. Mij zegt het eigenlijk niet zoveel. Maar er wordt gezegd dat hier werd gestreden tot de dood. Gezadeld de paard zwaaide hij sierlijk met zijn zwaar Ten dienste van de graaf streek hij tot de dood. Gezadeld de paard zwaaide hij sierlijk met zijn zwaar Ten dienste van de graaf. Ik het tot de